Ja toch, boys, welkom bij deze nieuwe video man, ze gaan die titel in de intro man Ja, je hebt het zelf gezien man, voor de mensen, vannacht ben ik met Robin, van kaal, Robin, alles goed bro Yo, ja, goed met je? Ja, na nee, door YouTube is het niet heel vaak goed man Voor de mensen, kijk Ik had par een paar dagen geleden op 20, twee, nee, 20 maart een video geplaatst Het was een video over een hater Een hater beschuldigde mij van ik heb zijn kanaal verwijderd Maar dat was ik nu, want ik heb het uitgelegd van hey boys ik ben het niet Dus ga niet denken dat ik het nog ben Mooi, in die video Ja, dat is gewoon een beetje, je weet, af en toe het schuil Deze video is niet schuil, dus YouTube, gun even, gun even op die YouTube pagina Snap je? Ewa hey, kijk, ja, ik had die video ik, ik had een video gemaakt en ja, nu YouTube heeft 18 plus gezet Maar YouTube, hem met jullie man, Osh, maak ik A? Jos Boys, ik ga het even aanzetten man. Ewa ja. Eva ja, YouTube neukt ons weer in onze reet. Ewa oh YouTube luister Ik wil para van jullie man. Wallah jullie. Kanker, man. Kanker, kanker, kanker. Een paar later. Ademdo is weg. Hij is weer para op YouTube. Dus vroeg hij mij om de video te gaan afsluiten. Want hij gaat inbraak doen bij het YouTube kantoor. Met Ayman en Rusty. Nou boys bedankt voor het kijken, uh, abonneer zeker even op allemaal, like deze video en uh, gun mij ook even wat, uh, linkje in de beschrijving naar mijn YouTube kanaal, yo!